Het concept en de boodschap van een video hangt voor een groot deel af van waar je de video wil gaan plaatsen. Op je website, op social media, op LinkedIn bijvoorbeeld. Het beste is om in te zetten op verschillende platformen en je video aan de platform aan te gaan passen. Ik ga iets dieper in op de verschillende mogelijkheden. Eerst en vooral je website. Op je website is een video een geweldige binnenkomer. Zet een filmpje op je homepage en je hebt meteen de aandacht. Kijkers zijn meteen mee met het verhaal dat je wilt vertellen, of de boodschap die je wilt overbrengen. Vergeet dus ook niet om deelvideo's of productvideo's of andere zaken te gaan verspreiden over de andere pagina's heen. Want video geeft immers een boost aan je SEO-score. Hoe meer, hoe beter dus in dit geval. Sociale media. Filmpjes zijn uitstekend geschikt voor een social media campagne. Maar denk ook hier goed na over waar je video te publiceren. Zet je video zowel op Facebook als op Instagram, zelfs op Twitter. Op Twitter kan je de leeftijd, woonplaats en de taal van je doelpubliek gaan kiezen. En vergeet ook niet het hek op de taart, de hashtags. De juiste kernwoorden op Twitter zijn alles. Het pushen en meten van je video kan je beter op Facebook doen, maar ook daar kan je kiezen welk doelpubliek je wilt bereiken. Hou er rekening mee dat 44% van de mensen op sociale media na 1 minuut video zijn aandacht verliest. Zet op de sociale media dus ook een verkorte versie van de versie die op je website staat. Denk er ook aan dat video's op dit soort platforms vaak worden afgespeeld met een autoplay, wat heel goed is, maar wel zonder geluid. Maak dus veel gebruik van tekst op beeld en grafiek, zodat de kijker je filmpje ook kan volgen zonder geluid. Als je video aanslaat, dan zal je via sociale media ook vaak gedeeld gaan worden. YouTube. Ook YouTube is heel goed voor je SEO. YouTube is de tweede grootste zoekrobot ter wereld na Google. En aangezien YouTube eigendom is van Google, werken ze heel nauw samen. 17% van al het internetverkeer gebeurt op dit platform. Pas wel op voor ongepaste advertenties. LinkedIn. Een goede optie als je zakenrelaties wil gaan aanspreken met je video. LinkedIn is bedoeld als HR-platform, dus je kan heel nauw gaan beslissen wie je video advertentie kan gaan zien. Filter op functies, tonaliteit of industrie. De plek bij uitstek om een inspirerende bedrijfsreportage of een wie zijn wij video te gaan delen. E-mail. De snelste manier om het juiste doelpubliek te gaan bereiken, namelijk iedereen naar wie je je filmpje mailt in je mailinglijst. Zet een bijlage of onderin je handtekening een screenshot van je video met een playknop en link deze dan aan de URL waar de video te vinden is, anders wordt de video geweerd. En last but certainly not least, offline media. Je kunt je video niet alleen online verspreiden, je kan hem ook laten afspelen op schermen in verkooppunten, werkruimtes of in de inkomhal van je bedrijf. Of het gebruik als een lokmiddel naar je beursstand, want beweging trekt aan. Zorg er dan wel voor dat je scherm zo gepositioneerd staat dat passanten het goed kunnen zien. Waar ga je de video willen publiceren, is een van de eerste vragen die wij stellen wanneer een organisatie bij ons aanklopt voor een videoproductie of een animatie. Zullen we samen te sparren over de beste manieren om je video bij je doelgroep te krijgen? Contacteer ons dan!